keuf vasthouden handbreedte van de achterkant ik heb er een schildersteepje omheen gedaan handbreedte geen wet van mede en persen ongeveer